Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Here als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de geest van de Here bewerkt wordt. Zo vaak gedragen we ons op een bepaalde manier naar buiten toe, terwijl we van binnen eigenlijk heel anders zijn. We hebben zwakte, fouten en angsten, dingen waarvan we denken dat ze ons minder leuk of gewenst maken, die we liever verbergen voor andere mensen. Dus dragen we maskers. Het gevaar van het dragen van een masker is dat het een verkeerd beeld van ons geeft. Wat andere mensen zien is een leugen. Het gaat niet om wie we zijn of waartoe we geboren zijn. We kunnen de buitenkant wel veranderen, maar we kunnen niet veranderen wie we werkelijk diep van binnen zijn. Alleen God kan ons hart veranderen. We moeten beseffen dat God ons lief heeft, gewoon zoals we nu zijn. En zijn liefde voor ons zal nooit minder worden. En er is nog meer goed nieuws. In 2 Korinthe 3 vers 18 staat dat God ons aan het veranderen is en ons meer op hem doet lijken en de gebreken herstelt die we liever willen verbergen. Vertrouw hem genoeg om je masker af te zetten. Je zult zien, net als ik, dat je beetje bij beetje wordt veranderd naar hetzelfde beeld van jouw Heer. Als je wilt, bid dan met me mee. Heer, ik realiseer mij dat ik vaak een masker draag om erbij te horen en acceptatie te vinden. Vandaag neem ik het besluit om mijn acceptatie in U te vinden. Terwijl U mij met uw liefde overweldigt, blijf doorgaan om mij naar Uw beeld te veranderen. In Jezus' naam. Amen.